Uh, nou, zojuist ben ik naar de papierbak geweest en naar de glasbak bij mij in de wijk. Punt wat uh, niet veel wordt gestoken, maar ja, nucleaire energie. Ja, beter milieu begint bij jezelf, zeggen ze. Hè? Dus ja, daar ben ik het echt mee eens. Er is tuurlijk, uh, het is allemaal een kleine moeite, maar je moet het wel zelf doen. En hoe makkelijk is het om alles in één zak te gooien. Zo, so, ja, het gebeurt toch?